Goedemorgen dames en heren. Vandaag hebben we iemand op bezoek. Hoe heet jij? Ik ben Daniëlle Kok. Wat gaan we vandaag doen? Uh, jullie zijn gisteren bij ons op de menezen geweest. Dat klopt. Ja, hebben we de, de cross gereden bij ons. Dat was heel leuk. Was zeker heel leuk en ik. Uh, Verona, van En ik uh, mocht van jullie uh, op Verona ook een rondje springen. Was ook heel leuk, zeker. En uh, ik ben zelf eigenlijk met springen niet heel bang, maar crosshindernissen vind ik toch altijd wel een beetje spannend. En uh, Verona gaf er eigenlijk zo'n goed gevoel mee dat ik in alle blijdschap na het rondje reed. Ik wil op crosswedstrijd met Verona. Waarop uh, jullie zeiden, ga je eerst maar eens kijken of je met Verona van het terrein af komt bij ons. Dus uh, dat gaan we vandaag proberen. Ja, want Verona is er niet heel makkelijk mee. Mijn moeder heeft het nu vier jaar lang, uh, heeft erover gedaan. En we krijgen er nu over het terrein, nee, van het terrein af. Ja, dat was hem. En dan gaan we kijken hoe... ...Daniëlle Kokke doet. Hoe lang rijd jij paard? Um, ik kon eerder paardrijden dat ik kon fietsen. Een beetje echt paardrijden doe ik denk sinds dat ik vijf jaar ben. Wat zijn jouw specialiteiten in het rijden? Dressuur, western, springen, crossen? Volgens mij dat niet, maar... <laughs> Subtopniveau dressuurrijden en uh, springen op set niveau Hoe hoog is set? 1,30 meter. Het hoogste wat ik ooit heb gesprongen is 1,70 meter. <laughs> als je er ja. al gelijk afvalt, dan uh, is dat toch <laughs> Zo hier in de modder met mijn kont. <laughs> Ik ga gewoon rechtuit, hier of niet? Oh, sorry. Meisje, braaf. Goed zo, kom maar meisje. Kom maar meisje, goed zo. Bravo hoor. Goed zo. Bravo hoor. Kom maar meisje. Goed zo. Bravo hoor. Kom maar. Goed zo. Ja, kom maar. Goed zo. Braaf, kom maar. Goed zo. Nee, nee, nee, nee. Blijf staan. Goed zo. Bravo, hoor. Kom maar. Goed zo. Kom maar, meisje. Bravo, hoor. Kom maar. Het ja, is inmiddels een tijdje later geworden. Verona is weer helemaal doodgevoerd. Ja. We hebben er goed om gekocht vandaag. Ja, zeg. Ze. Jij ja, bent lekker. Ik heb, ik, heb, ik heb nog iets ultiems mee, hè? Lekker. Oeh. Verona, kom maar hier. Kijk. Oeh. Die horen er ook nog bij, hè? <lacht> maar was je echt knap vandaag? Ja, ja ja kijk okay. nee goed, je doet er helemaal in je mond no? smaak smaak is dat uh, ja. <laughs> Ik hoe haal van me. ik neem nog even een stapje afstand want het is heel goed te slijmen aan die kant <laughs> vond jij het gaaf? Uh, het ging best heel goed. We gingen van het terrein af en toen dacht ik dit gaat me lukken. En toen helemaal bij het terrein de bocht om dacht Verona, uh, dat gaan we even niet doen. Maar uh, met wat hulp van jullie uh, zijn we toch een heel eind gekomen. Dus... Op een gegeven moment moest ik rennen. Ja, dat ging het beste als jij voorop rent. Ja zegt ze ook nog, ja. Durf jij nu ook een cross met haar te doen? Ik denk dat ik dat wel zou durven. Zou wel heel gaaf zijn natuurlijk. Gaaf. En of jullie dat natuurlijk ook leuk vinden als ik dat ga doen? Ja. Dat zou wel kikken zijn. Ja. Zeker wel. Ja. Zeker wel. Zeker wel. Ja. Ja. Ja. ja. ja. Dan moeten we dat maar doen, hè? Ja, dat denk ik ook. Moeten we moeten maar eens gaan kijken of er nog uh, ergens wat is. In de kort. Wil je uh, een echte cross of een oefencross? Zullen we beginnen met een oefencross? Goed idee. Ja, denk Doe ik. Doe ik ook mee. Ja. Leuk. Ja, gaan we samen? Ja. Nee, nu heb een goeie. Nee, nee, nee. Ja, dit is beter. Ja. Ja, ja. Doei! Doei!